Ik een beetje, I'm the king of the world gevoelens hier achterom. Ja, ja. Ik ben vandaag vuilnisman, uh, vrouw in Amsterdam met Dino en Auke. En we gaan nu putten zuigen. Het is dus wel een beetje een vies karweitje, of niet? Ja, ja. Een beetje. <laughs> Dan kijk jij maar even die put open. Nou, het is goed, vies. Ik wil heel graag helpen, maar toch ook weer niet. <laughs> zit hier ook een ja, soms wel, ja. ja. we halen eerst het grootste gedeelte vuil eruit. Met de emmer en de schep doen we het uh, kleinere vuil zeg maar in de emmer, halen we de emmer omhoog. ja, ja. Knap, ja. Ben je knap, hè? knap Krap. Kijk echt afspuiten toch? Waarom moet je nou... De... Oh ja, ik kan, kan het er niet antwoorden. <lacht> zeggen maar, waarom moet je daar mask op? Maar een ander mag zelf bedenken. <lacht> een heleboel handige dingen zitten erin. Ik eigenlijk aan denken om die truc te gaan. Maar hij vindt het dan wel oké. Okay. Hoe ga je beneden komen? Springen. Kijk uit. Het is wel op basis van vertrouwen ook hè. Als wij nou zeggen doei. Ik kan me best wel voorstellen dat de mensen zich afvragen waarom je dit bent gaan doen. Dat kan ik me ook wel voorstellen hè. Ja. En op zich, de arbeidsvoorwaarden zijn goed, je verdient goed. Even je bent lekker buiten. Je bent lekker buiten, ja. Yes. Je een leuke team, volgens mij. Ja, we hebben alleen maar leuke ja. collega's. Eindelijk zijn jullie de keer natuurlijk die de stad gewoon houden. Ja, uiteindelijk wel. het is niet gebeurd. Ja. We hebben het één grote vuilnisbeeld. Zou je voor 1000 uh, euro hier een sokje geven? Nee, zeker niet. <laughs> je moet in ieder geval als vuilnisman heel hard werken. Je moet niet bang zijn om vies te worden en spierballen hebben. En je moet hem doorzetten zijn. zo'n rond de vier à 6 per dag. Uh, die put is leeg. En ik ga nu achter op de vracht dragen. Met Andrew. Andrew. Goedemorgen. En met Beladen Dion. <lacht> wel nog smal in Amsterdam, maar je wil wel naar weg. Echt bizar, we staan één minuut stil en dan beginnen allemaal auto's al te toeteren. Ja, het komt heel vaak voor, ja, dat mensen gewoon altijd achter ons lopen toeteren... ...omdat ze snel naar werk moeten, ja, weet je. En maar en ze echt echt hebben echt echt. volgens mij niet door dat wel dat we voor hun werken, weet je. Ja. Ja, lukt het? Ja. Ja, ik is goed. ja, ik werk de hele dag buiten, zeg maar. Ik is ook zeg maar, contact met de bewoners. Ja, ja. Dat is ook, zeg maar leuk. je leert ook steeds andere mensen kennen, weet je? Ja. Oh, dit is mijn lievelingspizza. Hm. Er zijn eigenlijk ook uh, vuilnisvrouwen. Er zitten wel een paar vrouwen zeg maar, bij de gemeente die werken ook als vuilnisvrouwen, maar die doen me, uh, meer PG, zeg maar. Terwijl het wel kan. Nou, met z'n tweeën doen we 45 seconden over ongeveer. Ja. Dus dan moet jij dat ongeveer een anderhalf minuut afkrijgen. In mijn eentje? In je eentje. Oké, okay, timer aan. Ja, wel hoor. Ha! Zet de stop uit, stop. Nee, nee, nee. Dat vind uh, Londen kun je voorbij. Ik denk dat we weer maar eens een handje moeten helpen. Hè. Dat is echt nog bij lange na niet ja, Je moet wel je hoofd erbij houden.